Hi en welkom bij Model Train Stuff. Uh, vandaag een keer wat anders Ik heb hier een hele oude locomotief en uh, ik heb in het verleden een aantal keer een paintjob gedaan op uh, uh, Nerfguns om ze er realistisch uit te laten zien en ik dacht, laat ik dat eens een keer proberen op uh, een oude trein. Kijk, dit ding uh, het valt uit elkaar maar de behuizingen van heb ik hier nog. Uh, ze zien er altijd zo plastic uit. Ik heb hier rubber Buff, um, een leaf wat in feite zilverpoeder is in petroleumolie. Nou, als je dat een heel klein beetje op een uh, oude handdoek doet, um, dan kun je daarmee wrijven. En rubber. als je dat doet op plastic, eens kijken, dan laat dat een heel klein beetje zilver achter. Even kijken of ik hier nog eens een hoekje heb waar wat meer op zit. En omdat het dus wat zilver achterlaat, accentueert het alle oppervlakte die een beetje uitsteken. Het gevolg is dat zo'n trein er ineens heel metalig uit gaat zien. Nou, ik heb dit bij niet veel treinen gedaan, omdat uh, het komt nogal nauw uh, dit is een, een, een, een kapotte uh, trein, uh, van alles aan afgebroken. En het is een leuk, uh, uh, leuk experiment om eens te kijken wat er nou uitkomt. Um, op, een, op het moment dat je dit opvrijft, alle krasjes komen naar voren. En het zal in eerste instantie ook veel te heftig zijn. Dus uh, wat ik nu ook aan het doen ben is uh, met een... Uh, droogstuk van de handdoek een beetje de heftigheid eraf halen met mijn nagel en de handdoek zodat het meer metaler wordt echt alsof die versleten is maar niet alsof de alle verf er vanaf gegaan is dus op deze manier kun je ook botsen schade bijvoorbeeld doen waarbij je en, uh, uh, een deel van het plastic zou misschien uh, door wat voor ongeluk je dan ook afgebroken kunnen zijn. Als je daar dus dit op, op smeert dan wordt dat plastic uh, heel fel uh, zilver. Net alsof het uh, uh, afgebroken is. En je dus de metaal uh, aan de binnenkant van de, het uh, de, de, de locomotief of van, van het uh, treinstel ziet. Nou. Ik vind hem nu nog wat te heftig. Ik ben heel benieuwd hoe dit er op camera uitziet. Normaal gesproken, even kijken. Dit is de niet bewerkte. Ik zit hier een beetje met lichtreflectie. Dit is de normale. Uh, zo is zie denk ik het beste. En... Um, ja, ik denk dat... Je zo toch het minste reflectie hebt. Ze horen nog wel wat... Uh, ja, ik moet zeggen, er worden er wel wat shiny van, maar dat is echt de belichting die ik hier heb voor deze filmset. Maar, um, als ik er zo zelf naar kijk, dan valt het eigenlijk best wel mee. Ik denk al dat ik er nog een keertje um, met een borstel overheen moet om het ergste ervan af te halen. Het is een beetje pop Ross. Uh, are no mistakes, only happy little accidents uh, Op het moment dat je een trein gaat uh, bewerken dat hij er verweerder uitziet Geldt eigenlijk hetzelfde Het is niet zo dat je echt uh, hem gaat slopen of, of dat het er niet meer uitziet Nee, je, je gaat gewoon een beetje er met een doek doorheen, met een borstel eroverheen En het krijgt gewoon net wat meer leven Um, het komt net wat meer tot leven dan wat je normaal gesproken uh, op de baan ziet rijden. Maar als je echt uh, los wil gaan, uh, dan heb je uh, ook nog de mogelijkheid om even lopen. Zo. Ik gebruik daarvoor twee kleuren acryl en soms nog een derde. Die mix ik door elkaar en dan krijg je een roestkleur en met een borstel, zoals mijn borstel is er zijn. Ja, kijk, hier. Je ziet ook dat er roest aan zit. Kun je vervolgens uh, roest toevoegen op delen van zo'n uh, zo terrein. Laten we dat trouwens niet bij deze doen. En dit is opgedroogde verf, dus maakt niet zo uit. Maar kun je dus roest toevoegen uh, op plekken uh, ach, om krasjes te verbergen of... Uh, om het uh, uh, net wat meer karakter te geven. En uh, ik moet zeggen. Uh, ja, het, is een beetje, uh, het is een beetje balanceren tussen net weer te veel en net weer te weinig. Maar uh, het, het brengt gewoon... Ja, het is een mooie afleiding tussen al die uh, hele mooie zwarte treinen. Of hele mooie zilveren treinen. Die er, of zilver uh, rode treinen die er leiden. Net even eentje met wat meer detail. Kijk eens aan. Maar het is altijd even oppassen met wat voor uh, trein je dit doet. Ik zou dit uh, niet uh, doen op je nieuwste uh, Fleisman IC of uh, iets dergelijks. Zo. Ja. Uh, dat was eigenlijk wat ik wilde laten zien. Ik ga dit waarschijnlijk toepassen op die andere die je net in beeld zag. Omdat uh, die... Nou, trouwens, ik zou goed deze kap kunnen recyclen. Hier heb ik redelijk wat onderdelen uitgehaald. En deze is best kapot. Um, en dat zou ik wel eens... Ik zou deze kap misschien wel kunnen gebruiken voor die andere. En dan krijg je een wat verweerdere trein. Die uh, er net wat anders uitziet dan alle andere. Ik hoop uh, dat dit een, een leuke afwisseling was. Bedankt um, nou, voor het kijken en uh, tot een volgende keer.